Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar wederom een nieuwe archiefvlog. Vandaag gaan we op bezoek bij de dames van 863. En die zijn bezig met het restaureren en scan klaarmaken van het gemeentearchief van de gemeente Oosterwijk. Stel je even voor dames. Hoi, Hoi. ik ben Roos. Ik ben Marlies. Ik ben Maartje. We zijn hier bij Marlies. Marlies, kun je vertellen wat je precies aan het doen bent? Ah, ja, zeker kan ik dat. We zijn uh, samen met... Uh... Hun tweeën als vrijwilligers uh, uh, aan het controleren, het gemeentearchief uh, 863. En wat voor dingen kom je dan zo al tegen? Uh, nou, wij, wij moeten speciaal letten op uh, dat er eventueel uh, geen nietjes in zitten. Mm -hmm. uh, sommige ezelzoren die over de tekst gaan, uh, die moeten we rechtvouwen. Scheurtjes uh, proberen we te repareren. En we moeten kijken of dat de omslagen uh, verzuurd zijn. En. Ja, hele bijzondere dingen noteren we zeker, want dat is ja, om straks ten te stellen altijd uh, leuk uh, om te doen. Die wordt gerepareerd aan de achterzijde, want hier staat geen tekst. Hier kan ik dan tape overheen plakken en uh, dan is het weer uh, ja, zoals het hoort te zijn. Ah, dit is slechts één van de vele werkzaamheden die vrijwilligers bij ons doen. Ik wil de dames van harte bedanken, maar ik ga ze nu weer aan het werk laten. Dames, bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Doei.